We zijn begonnen met Zorgkaart Nederland omdat we iedereen in Nederland die zorg nodig heeft gunnen dat je gewoon goede informatie hebt die jou helpt om te kiezen wat er bij jou past en dat was er toen niet. Dus Toen hebben we gezegd, kijk, wij zijn niet de partij die, die, die, die weten wat de kwaliteit is van al die zorgaanbieders, maar we weten wel wat patiënten ervan vinden. Ze dus al die kleine stemmetjes van patiënten bij elkaar optellen, geeft dat best een behoorlijk goed beeld waar anderen wat aan hebben. Als ik de criteria terugzie op Zorgkrijt Nederland, dan zijn het vooral criteria die te maken hebben met bejegening, met communicatie en dergelijke. Misschien dat ik als patiënt toch vooral wil weten, hoe is de kwaliteit van de behandeling? Wat zijn de uitkomsten? Hoe, hoe vaak heeft deze een behandeling gedaan. Kan ik dat ook terugvinden op Zorgkaart Nederland? Nou, wat je op Zorgkaart Nederland kan vinden... ...is wat de patiënt heeft ervaren van de behandeling... ...of het effect heeft gehad of niet. Die andere dingen zou ik er dolgraag op willen hebben. He, wat is de uitkomst van, van de behandeling? Is dat uh, uh, uh, nou ja, uh, het volume he, wat je aangeeft. Uh, dus uh, zorg, kom alsjeblieft met die uh, gegevens. Het is heel erg moeilijk om die te krijgen. Een grote operatie. Maar zo gauw ze er zijn, gaan wij die... Uh, integreren in onze keuzehulpen. En waarom gaat dat uh, nou, zo moeizaam mogen we misschien zeggen? Voor een deel is het gewoon technisch. Het uh, uh, moet uit die ICT systemen gehaald uh, worden. Uh, het kost een beetje tijd soms om dingen te registreren. Er dus de zorgaanbieders niet altijd op te uh, uh, wachten. En ik denk dat er ook wel een, uh, een, een, een psychische component in zit of een cultuurcomponent van we hebben niet zoveel zin om uh, ...de kwaliteit van ons werk te delen met de buitenwereld. Ja, want je laat toch vreemden in je eigen keuken kijken in één keer. Ja, dat klopt. En ik snap best dat dat spannend kan zijn. Het is natuurlijk leuk als je het hartstikke goed doet. Als, het minder, als je het minder goed doet, vind je dat niet fijn. Maar ik denk uiteindelijk... We willen allemaal goede zorg. Je wil als zorgverlener ook de beste zorg uh, bieden. Leer dan ook van een wat kritische waardering. Ja. Ja, dus af en toe leidt die discussie onder zorgverleners weer op als ze een uh, kritische beoordeling hebben gehad van uh, waar komt die reactie vandaan? Ik uh, kan mijn kant van het verhaal niet kwijt. Wordt dit wel gemodereerd? Wat, wat vinden jullie van die kritiek? Nou, dat vind ik onterechte kritiek. Ik snap dat het niet leuk is om een slechte waardering te krijgen, maar we hebben keurig uh, allemaal regels over uh, welke waarderingen wel en niet door de beugel kunnen. Ze worden uh, uh, met de hand uh, bekeken. Uh, een zorgverlener die een waardering ziet en zegt van ja, ik ben het daar niet mee eens of ik wil graag reageren, krijgt die gelegenheid, gewoon online. En als een zorgverlener zegt ik wil heel graag met deze patiënt in gesprek, en de patiënt vindt het goed, die vragen we dat eerst, dan brengen we ze met elkaar in contact en dat leidt soms tot hele mooie uh, gesprekken. Ja, wat misschien frappant is, uh, is dat toch uh, als je naar gemiddelde beoordelingen kijkt, die zijn vaak best positief, overwegend positief. Uh, wat, wat voor les valt er uit te trekken van zorgverleners? Hoe, hoe, hoe, hoe krijg je een goede beoordeling? Nou, ik hoor, eigenlijk de rode draad die ik van patiënten hoor is gehoord en gezien worden. Je bent meer dan een hart of een knie. Je bent gewoon een mens en uh, je wilt graag uh, dat daar ook aandacht voor is. Dat de, de zorgverlener tijd voor je uh, uh, heeft. Dat je ook jouw verhaal kunt vertellen. Dat, dat je samen kunt beslissen over uh, uh, uh, zaken. Dat je goed geïnformeerd wordt. Nou, dat zijn allemaal de niet-medische dingen die voor patiënten vaak net zo belangrijk zijn. Weten jullie wat uh, zorgaanbieders doen met de waarderingen die ze uh, uh, terug kunnen lezen op Zorgkaart Nederland? Ja, in de twaalf jaar dat Zorgkaart Nederland nu bestaat, hebben we echt een aantal kampioenen gezien. Uh, zorgaanbieders die, die consequent hun patiënten ondervragen, uh, uh, dat op Zorgkaart Nederland uh, uh, laten zien, maar er ook iets mee doen. He, echt uh, in hun organisatie, uh, uh, degenen die het fantastisch doen feliciteren. Ik denk dat het ook heel belangrijk is, maar ook daar waar het minder goed is, waar de kritische waardering komt, in gesprek gaan en zeggen van hoe kan dit beter.